Hallo, dan ben ik weer even een beetje met het licht spelen. Want het is een beetje een rare verlichting vanavond. Nou, ik wacht heel eventjes. Ik, uh, het is net half negen, dus ik wacht nog heel even uh, zodat jullie een beetje binnen kunnen druppelen. En ik kijk ook heel even op mijn scherm uh, uh, of ik hem erbij kan pakken. Zo, hallo, leuk dat jullie komen kijken, hallo. Ik wacht nog eventjes dat er nog wat meer mensen bij komen, anders is het ook jammer dat ze net het begin missen. Ik ben benieuwd of je gisteren ook gekeken hebt, dat zou ik echt heel erg leuk vinden natuurlijk. Laat me ook vooral weten wat je ervan vindt, want ja, weet je, het is toch interessant om een stukje feedback te krijgen van de mensen waar ik het natuurlijk voor doe. Ik, hallo, uh, leuk dat jullie komen. Oké, okay, ik uh, ga beginnen, want uh, ik wil jullie tijd uh, niet verdoen. Ik wil dat uh, ongeveer een kwartiertje erover doen, zodat we allemaal weer verder kunnen gaan met de dingen waar we mee bezig zijn vanavond. Um, ja, ik ga het vandaag hebben over de, hoe je essentiële olie kunt gebruiken, waarvoor je ze kunt gebruiken en welke kwaliteit je het beste kunt gebruiken. Dan ben ik eigenlijk een beetje nieuwsgierig, want hoe gebruik jij je essentiële olie? Kun je dat even laten weten in de reacties? Dat zou ik hartstikke leuk vinden. En gebruik je nog geen essentiële olie? Kun je me dan wellicht vertellen in de reacties waarom je ze nog niet gebruikt? Even nog kort voorstellen. Mijn naam is Mariska en ik help en begeleid mensen met de overstap naar een natuurlijke levensstijl. Waarom nou, zodat ze zich jong, eh, langer jong voelen, eh, langer jong eruit, zie, jong eruit zien, meer energie ervaren en de kans op ziektes verkleinen. Allereerst wil ik zeggen dat ik geen arts ben, dus vragen over gezondheid, eh, ziektes en dat soort dingen en aandoeningen, daar geef ik geen antwoord op, want ik ben geen arts, ik ben hier niet om een diagnose te stellen. Ik ben hier om gewoon informatie te delen en ervaring van mezelf te delen. En ja, doe met die informatie wat jij fijn vindt. Om met olie te werken hoef je geen aromatherapeut te zijn. Maar, wat ik wel altijd belangrijk vind om te vermelden is dat je je verdiept. Hi Marleen, leuk dat je er bent. Wat ik wel belangrijk vind is dat je je verdiept in de olie voordat je ze gaat gebruiken. Want de ene olie is de, gewoon niet de andere olie plus de toepassing van ieder olie is niet gelijk. Dus het is belangrijk, vind ik, dat je je er wel in verdiept voordat je het gaat gebruiken. Zoals ik al zei, vandaag ga ik onder andere hebben over hoe kun je ze dan gebruiken. Nou, er zijn drie methodes die bekend zijn in de wereld en gebruikt worden. En dat eerste die ik ga bespreken is de Engelse methode. En dat is eigenlijk de methode waar men uh, de olie met name topisch gebruikt. Dus dat betekent dat men hem op de huid gebruikt. Um, waar kun je dat dan gebruiken? Het wordt heel veel gebruikt onder de voeten. Dat is eigenlijk een van de veilige plekken omdat de huid daar behoorlijk dik is. Uh, ik wil gelijk bij ze zeggen dat het uh, wel aangeraden wordt om alle oliën die je op de huid gebruikt te verdunnen. Maar ook daar informeer jezelf. Want er zijn ook hete olieën en die moet je dus meer verdunnen dan gewone olieën. Uh, ik weet het merk wat ik gebruik. Daar staat het op het etiket vermeld. Maar nogmaals informeer jezelf voordat je daarmee aan de slag gaat. Het is de laatste keer dat ik dit zeg trouwens. Uh, je kan het ook op de polsen doen. Achter de oren hier gewoon, achter dat lelletje eigenlijk, waar je ook parfum op doet. En achter in het kraaltje van je nek, dat zit hier. Um, als je niet weet waar je het wilt gebruiken, doe het dan op een van drie, die drie plekken. Of je kan het nog gebruiken op de plaats waar je het daadwerkelijk nodig hebt. Of waar je het gevoel hebt dat je het nodig hebt. Bijvoorbeeld, uh, je hebt een rommelende buik, smeer het dan gewoon lekker op je buik. Dan heb je de Franse methode. En de Franse methode die gebruiken het ook oraal, de essentiële oliën. Dit kan natuurlijk alleen maar met therapeutische graadolieën. Dit moet je niet doen met oliën die verdund zijn, aangelengd zijn of waar de uh, herkomst niet van duidelijk is. Want het is wel iets wat je uh, ja, dan in je ingewanden krijgt. Dus dat raad ik uh, ook aan om daar zeer goed je over te informeren. Kijk dan ook op de graslijst, dat is de GRAS lijst, die kun je vinden op internet onder andere. En zeker op Pinterest is die terug te vinden. Daar staat alle olie op vermeld die door de, in ieder geval door de Amerikaanse overheid erkend zijn als zijnde goed en niet gevaarlijk om inwendig te gebruiken. Dus ik heb mezelf ook standaard ergens staan waar ik er snel bij kan, zodat ik het snel op kan zoeken. Ik heb ook een referentieboek waar die ook in staat vermeld. En ik raad aan om dat zeker te gebruiken, mocht je beslissen oraal olie te gaan gebruiken als supplement. Hoe gebruik je het dan oraal? Er zijn ook drie mogelijkheden voor. Je kan het in een glas water doen met een heel klein snufje zout. Echt een heel klein snufje, want anders wordt het een beetje zoutig water en dat is niet lekker. Maar waarom doe je dat? Omdat olie en water gaat niet samen. Die vinden elkaar niet leuk. Dus dan gaat de olie erop drijven en als je dat dan drinkt, ja dan krijg je toch eigenlijk zo de olie naar binnen direct. En dat is niet met alle oliën lekker. Um, dus wat je dan doet, door het zout erin te doen, dan kun je ervoor zorgen dat het wat meer met elkaar mengt. Ik roer het altijd even door met een uh, lepeltje en dan drink ik het in één keer op. Uh, ik gebruik bijvoorbeeld ook regelmatig capsules. Dat vind ik eerlijk gezegd persoonlijk de fijnste manier om olie oraal in te nemen. En die kun je dan vullen met olijfolie of met honing. Dus je hebt de capsule, daar doe je zoveel druppels in. En dat vul je dan aan tot het randje. Want als je namelijk een capsule niet helemaal vult, dan komt er lucht bij. En dan ga je dat opboeren en dat, is, ja, dat willen we niet, dat is niet fijn. En dan heb je nog dat je het gewoon op een lepeltje honing kan doen. Dus er is eigenlijk, uh, ja, zijn eigenlijk drie manieren waar je dan uit kunt kiezen. De Young Living uh, olieën, die hebben een speciale pluslijn. Ook wel Vitality Oils genoemd in Amerika. Mocht je toevallig iets opzoeken en dan kom je die naam daar tegen. Uh, die is goedgekeurd door de Amerikaanse overheid voor inname en als supplement te gebruiken. En deze lijn is ook nu in Nederland verkrijgbaar. Dus als je het wilt, oraal wilt innemen dan zijn deze oliën uh, het beste. Even kijken. De laatste alweer. Uh, de laatste methode is de uh, Duitse methode. En Duitsers... Hi Sylvia, leuk dat je er ook bent. De Duitse methode is inhaleren van olie. En dan kun je het als volgt doen. Je doet een druppel op je handpalm. Smeer je even over elkaar. Niet heel lang, maar gewoon even. Dat het op beide handpalmen zit. Dan maak je een soort cupje van je handen. En dat zet je over je neus heen. Ik doe even mijn handen weghalen, anders hoor je me wellicht niet goed. Maar dat zet je dus over je neus. Ik inhaleer dan ongeveer 3 tot 5 keer echt lekker diep in. En dan is het klaar. Dan is het gewoon goed. Of wat je ook kunt doen is een diffuser neerzetten in huis. Uh, dat is een uh, koudwaterdiffuser. Daar doe je dan olie in met water en dan komt er eigenlijk een hele fijne nevel uit. Dat is echt heel erg fijn. Dus dit, ja, je kan het niet echt voelen. Uh, maar dat, daar komt dan wel de olie en de moleculen van de olie komen daardoor vrij en ja, dan heb je daar de, baat, de baten van de olie ervaar je dan op die manier. Omdat je het dus dan op een geleidelijke manier inhaleert. Ook kan het landen op je huid en dan wordt het ook opgenomen. Oké, okay, nu even een trivia. Hoe lang denk jij dat het duurt voordat essentiële olie je hart, je lever en je schildklier bereikt heeft? En hoe lang duurt het, denk je, voordat het in de bloedsomloop zit? Ik ga even verder met wat ik jullie allemaal wil vertellen en dan kom ik straks hierop terug. Dus ik hoop dat jullie in de reacties jullie antwoord met mij willen delen. En dan zien we zo meteen of het correct is of niet. Oké, okay. waarvoor kun je olie nou precies gebruiken? Daar ga ik heel even echt voor lezen, want dat is even een lijstje die ik heel moeilijk in mijn hoofd heb kunnen krijgen. Dus ik moet het eventjes een stukje spieken. Je kan het gebruiken voor je skeletstelsel, voor je spierstelsel, bloedsomloop, endocrine stelsel, ademhalingsgestel, immuunsysteem, hormonen, hersenen, gezond gewicht, emoties, spiritueel en stress. En dan bedoel ik de alledaagse stress. Dus gewoon even... Dat je kan ontspannen en dat je van een hele gestreste, drukke situatie even tot rust kunt komen. Dus er is eigenlijk best veel waar je het voor kunt gebruiken. En daar zijn ook nog een heleboel uh, dan weer vertakkingen in. Maar dat wordt, vind ik te ver om daar nu op in te gaan. Mochten jullie daarin geïnteresseerd zijn, uh, laat het me weten. Stel een vraag erover, dan zoek ik het op en dan geef ik daar morgen antwoord op. Want morgen ben ik natuurlijk weer terug. Dan had ik nog de laatste veelgestelde vraag. En dat is wat voor kwaliteitstypen moet je nou eigenlijk gebruiken. En wat is nou het verschil. Als je dus oraal gebruikt, dan had ik het al over therapeutische waarden gehad. Nou, dat is de graad A, ofwel klasse A. Het wordt een beetje door elkaar heen gebruikt die twee. Dat is het therapeutische graad. En het therapeutische graad is veilig voor gebruik, gebruik op de huid. En oraal. En is als ze dus uh, gras is oraal ook mogelijk sorry en dan heb je graad of klasse B die is wel voedselveilig verklaard door de met name de Amerikaanse overheid in Europa hebben we daar niet echt uh, ja hebben ze er niet onderzoek naar gedaan en hebben ze er geen labels aan gehangen. Uh, bij ons valt het namelijk onder de make-up wet en dus voedselveilig wil dus zeggen dat je het wel kan innemen maar je moet je afvragen of je dat wil. Waarom? Omdat daar wel pesticiden in kunnen zitten. Onder andere chemische opvulmiddelen en draagolie. Dus het is al vermengd en het is niet meer puur. Dan heb je de C-type. Graad, klasse, je kan wat allerlei benamingen geven. Uh, dat is eigenlijk parfum. En parfum is zeker niet bedoeld voor inname. Er zit sowieso vol met dubieuze chemicaliën. Vaak zitten er ook synthetische stoffen in verwerkt en oplosmiddelen. Dus dat is echt een no-go. Ik zou die zelfs niet eens op mijn huid willen smeren, omdat ik gewoon totaal niet weet wat voor middelen ze daarvoor gebruiken. En dat betekent dus dat je reacties kunt krijgen met de huid. En dat is dan door de chemicaliën. En dat ja, ik wil juist zo natuurlijk mogelijk leven, dus ik kies er dan voor om in ieder geval niet met die graad aan de slag te gaan. Zeker niet in mijn verzorgingsproducten. Dan heb ik graag D, klasse D, type D, uh, hydrolaat, oftewel bloemenwater, rozenwater kennen we allemaal, lavendelwater kennen we allemaal. Ja, het is aftreksel, wat is wat overblijft van wat er gedistilleerd is. En het heeft eigenlijk helemaal niks meer te maken met essentiële olie. Uh, het ruikt lekker, uh, het, het verfrist je huid. Een goede hydrolaat is fantastisch als toner bijvoorbeeld, maar is it, meer is het gewoon niet. Wat er helaas wel veel gebeurt is dat men uh, daar 5% echte olie bij doet. Dus echte pure, essentiële olie. En dan zegt dus dat het puur is. Maar dat heb ik al gisteren ook genoemd in de video. Dus daar ga ik verder nu niet uh, meer op in. En dat was het eigenlijk alweer. Dus ik kom nu terug op uh, de... Althans, ik wil even terugkomen op de vraag... Sorry, ik sla al wel iets over. <laughs> ik ben een klein beetje zenuwachtig. Ik weet niet of jullie dat kunnen merken... Um, ik ben eigenlijk benieuwd, als jullie het in huis hebben, essentiële oliën. wat voor graad je dan in huis hebt. Heb je daar wel eens naar gekeken? Dus geef me een hartje als je graad A in huis hebt. Geef me een duimpje als je graad B in huis denkt te hebben. En doe me verdrietig als je het eigenlijk totaal niet weet wat je in huis hebt aan oliën. Oké, okay, nu kom ik dus terug op de vraag die ik gesteld heb. Eens even kijken of ik reacties uh, heb gekregen op de vragen. Moment, ik, uh, misschien zijn ze er al wel en heb ik. Kijk, ik zie allemaal hartjes, dat is helemaal goed. Toppie, dat is super. Hi Marlene, ik zie nu pas je berichtje staan. Leuk dat je komt kijken ook. Oké, okay, nou ik zie geen reacties, dus jullie hebben blijkbaar geen idee hoe lang het duurt. Oké, okay. je hart, lever en schildklier zijn bereikt met essentiële olie al binnen 3 seconden. Daar zijn echt onderzoeken naar geweest en daar is uitgebleken dus dat dat binnen 3 seconden al daar is. En het zit binnen 26 seconden in je bloedsomloop. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was verbijsterd toen ik het hoorde dat dat zo ontzettend snel werkt. In ieder geval dat het dus in je bloedsomloop zit en echt in je lijf zit. De effectiviteit van de olieën, mijn ervaring is dat de meeste, sommige hebben wel instant uh, ja, relief, pardon. Maar de meeste olieën moet je gewoon langere tijd gebruiken om daar de voordelen van mee te krijgen. En eerlijk gezegd, na 9 maanden inwendig en uitwendig gebruik, van de olie kan ik alleen maar constateren dat ze voor mij in ieder geval echt werken. Ik ben eigenlijk tot op de dag van vandaag behoorlijk verbijsterd over hoe goed ze hun werk doen. En ik hoef nog nauwelijks naar de drogist en dat vind ik echt gewoon super gaaf. Maar wat mij eigenlijk het meest verbaast is de mensen die mij kennen. Er is in ieder geval één iemand die mij echt persoonlijk ook kent die nu kijkt. Die weet dat ik vorig jaar juni eigenlijk nog tot niks in staat was. Ik werkte maximaal twee uur per dag en dat moest ik uh, zeg maar een half uurtje werken, een kwartiertje werken en dan rusten een uur of twee uur. En de rest van de dag en week lag ik echt voor pampers op de bank. Ik kon heel weinig. En sinds ik uh, ja, ben begonnen met olie ben ik me echt zo ontzettend veel sterker gaan voelen. Ik heb meer energie. Ik, uh, mijn uithoudingsvermogen is verbeterd, mijn concentratievermogen is verbeterd, focus houden... Ja, ik, ik, ook geestelijk heb ik er heel veel baat bij. Er waren echt wel momenten dat ik uh, het echt zwaar heb gehad, omdat ik het echt helemaal even niet zag zitten. En ook daar hebben de olieën bij geholpen en helpen daar nog steeds bij. Ik kan vreselijk vrolijk worden, bijvoorbeeld van uh, sinaasappel in de diffuser. Dat is gewoon een heerlijke, vrolijke zomerse geur. En, en dan kan ik eigenlijk alleen maar lachen en, en dan voel ik mijn hart echt een sprongetje maken en, en dan denk ik, nou, dat is toch fijn dat het op die manier kan. Dus ik uh, ben echt zelf helemaal verkocht. En bijna verslaafd te noemen aan de olie. Want ja, je wilt op een gegeven moment het liefst alles uitproberen. Maar ja, dat is natuurlijk uh, <laughs> niet mogelijk. Maar ik heb wel gemerkt dat ik op deze manier uh, heel graag mensen daar ook in wil begeleiden. Om de weg, als je met olie wil, aan de slag wilt gaan, dat ik je heel graag wil begeleiden en wil helpen. Ja, de juiste olie te vinden bij waar je ook mijn ondersteuning bij nodig hebt. Dus mocht je meer informatie willen of wil je weten wat de olie voor jou en je gezin kunnen betekenen, laat even een reactie achter of stuur even een berichtje. Dan neem ik even contact met je op en dan kunnen we er eens even voor gaan zitten. Gewoon eens lekker bomen over van goh, waar zou je het voor kunnen gebruiken en hoe zou je dat dan kunnen doen bijvoorbeeld. Alles is gewoon vrijblijvend. Ik doe het echt omdat ik... Zoveel goede ervaringen zelf heb dat ik eigenlijk het liefst iedereen daarmee wil helpen. Morgen ben ik er weer om half negen en dan hebben we het laatste onderwerp. En dat is natuurlijk mijn favoriete onderwerp, want dat gaat over mijn tien favoriete olieën en hoe ik ze gebruik. Dus dat worden hele praktische tips ga ik dan geven. Ik wil jullie onwijs bedanken voor dat jullie zijn komen kijken. Echt super leuk. Ik hoop dat jullie uh, ja, het interessant vinden. Als je vragen hebt, laat ze achter. Dan beantwoord ik ze morgen. En dan wil ik voor je nu zeggen nog een hele fijne avond. En tot morgen. Doei!